Dag beste collega, een hele leuke nieuwe tool is Mode, M-O-T-E, en die dient om spraak toe te voegen aan verbeteringen of aan slides. Ik ga het eens even eventjes laten zien. Gewoon even meekijken, dit is mijn schermpje als leerkracht. Als ik hier even switch naar een scherm, dit is het scherm als leerling. Je ziet het hier van boven in het roze. nu ben ik een leerling een leerling gaat bij mij een toets maken die maakt een toets van tekstverwerking die had bijvoorbeeld op de toets dit in het, ik zeg maar eventjes in het blauw moeten markeren maar die heeft het in het groen gedaan en die gaat dat inleveren dus ik ga even dat document inleveren als leerling ik heb die toets gemaakt Vana, inleveren. een leerling heeft gedaan met de les ik weet niet waar ik twee keer moet drukken eventjes. Maar goed, in principe is hij ingeleverd. Ik ga het hier sluiten. De leerling is in principe klaar hè? Met, met dat documentje. Ik ga als leerkracht dat verbeteren. Dus ik ga als leerkracht terug in mijn classroom gaan kijken. En ik zie hier dat document van die leerling. Ik ga dat documentje eventjes... Aanpassen. Ik zie dat hij dat groen gemarkeerd heeft. Dus wat kan ik nu gaan doen? Je kan dat gaan aanduiden. Of je kan hier een opmerking gaan invoegen en dan zeggen: je had dit in het blauw moeten zetten. Maar er is dus een tool. En die heet mode. Als je die één keer installeert, dan kan je een spraakboodschap ingeven. Dus als ik hier nu op druk, kan ik het gewoon gaan uitleggen. Je had dit in het blauw moeten markeren. Dat is alles. Nu heeft hij daar een mode geluidsfragmentje van gemaakt. Je doet opmerking invoegen. En vanaf nu gaat hij daar eventjes nog wat zijn dingetjes rond doen. En nu is dit al af te spelen. Je had dit in het blauw moeten markeren. Voilà. Een leerling ziet dit ook al onmiddellijk. Hè? Dus stel dat ik dit nu al ga teruggeven. Voilà. Teruggeven. Die leerling gaat er een, een melding van krijgen, uiteraard. Hè? Stel dat ik hier als leerkracht terug uit ga. Ik eventjes terugkijken als leerling. Naar hetzelfde documentje. Ik ga die opdracht nog eens bekijken. Oei, ik zie dat er wel een verschil is tussen de leerlingversies. Voilà. Daar staat nu een dingetje bij. Click to hear my voice. En dit gaat gewoon diezelfde boodschap zijn. Dus die leerling hoort dat ook. Je had dit in het blauw moeten markeren. Voilà. Een leerling kan dat gaan bijwerken. Gaat kunnen laten weten dat hij de opdracht niet goed begreep. Of gaat aanduiden dat hij daarmee geholpen is. Dus je kunt die informatie doorgeven. Wegklikken. En dan is eigenlijk dat hele stukje verbeterd. Zo kun je vrij snel heel veel tekstinformatie meegeven. Mode is niet gratis, maar is wel redelijk uitgebreid als leerkracht. Uh, je, je kon het anderhalve minuut per fragmentje opnemen. Het GDPR-stukje zit een beetje, die, die geluidsfragmentjes staan bij Mode zelf. Is dat een probleem? Ja, eigenlijk niet. Want als een leerling Mode niet geïnstalleerd heeft, hier van boven, dan kan die toch dat geluidsfragment beluisteren op die website. Dus die krijgt dan geen play-knopje te staan, maar gewoon een link. En als die op de link klikt, dan komt hij op de website en krijgt hij datzelfde geluidsfragmentje, hoort hij dat ook. Dus ook al hebben ze de extensie niet geïnstalleerd, dan kunnen ze toch je informatie beluisteren. Heel handig is dat ook voor dit stukje. Ik heb bijvoorbeeld hier, je gaat dat zien, ik heb een presentatie over hard en software, waarin ik stukjes uitleg in de klas. Nu, ik heb mijn lijstjes allemaal opgenomen, die staan op YouTube, maar jij kan het ook heel eenvoudig doen. Ik ga die, die presentatie eventjes open doen. Hier is die presentatie. Als ik nu heel even terug naar pagina 1 gaan. en ik wil daar een klein beetje uitleg bij geven, dan zeg ik, hier van boven, ik klik op mode en ik zeg, dit is het onderdeel van en software, welkom in de presentatie. Daar gaat hij weer een mode van maken, die gaat dat invoegen. je kan het eventjes nog gaan beluisteren, maar als je drukt insert, gaat hij normaal gezien linksboven een speaker toevoegen, het duurt eventjes omdat hij die moet gaan uploaden, een audiofragmentje van maken. En dan invoegen in je presentatie. En je ziet linksboven komt er nu voor 4 seconden een geluidsfragmentje bij. Meer moet je niet doen hè, in Google presentaties. Dat is alweer af, dat is al klaar, je moet daar niks meer aan doen. Een leerling, als die opnieuw op die pagina eventjes zou gaan refreshen of die gaat die presentatie openen, Die wordt ingeladen en je ziet van boven hier al het knopje staan en dat is gewoon rechtstreeks te openen. Dit is het onderdeel van hard en Software, welkom in de presentatie. Dus zo snel heb je geluid toegevoegd. Mode kan nog meer, maar niet, in de, niet zoveel meer in de gratis versie. Probeer hem eventjes uit als je hiermee wil werken. Super toffe tool.